Hoi, ik ben er in de oriëntatiefase achtergekomen welk probleem er speelt en ik heb vragen opgeschreven waarop ik het antwoord wil weten. Om de gebruiker echt te helpen en het probleem echt op te lossen, ga ik me goed voorbereiden. Kijk maar met me mee. Vaak is het probleem anders dan het lijkt. Je hebt soms al snel een idee van het probleem, zonder je er echt in verdiept te hebben. Alleen met een onderzoek kom je tot de kern van het probleem en dus bij een goede oplossing. Je wil misschien al beginnen met het tekenen en bouwen, maar bedenk dat als je nu iets gaat maken zonder alles over het probleem te weten, je misschien iets maakt wat het probleem niet oplost en wat uiteindelijk dus niet gebruikt kan gaan worden. Dat zou jammer zijn. Je wilt dat je ontwerp nog jaren mee kan en het probleem echt oplost. Daarom gaan we voorbereiden. In de voorbereidingsfase ga je onderzoek doen. Je gaat zoveel mogelijk informatie opdoen, zodat je alles te weten komt over het probleem. Je gaat geen grote verslagen schrijven, maar je wil erachter komen hoe het probleem ontstaat, welke dingen er spelen en waar het zich afspeelt. In de voorbereidingsfase schrijf je ook je doelen, de eisen en een probleemstelling. Een probleemstelling omschrijft precies wat je gaat oplossen. Dankzij de voorbereidingsfase kan je aan de slag met het bedenken van de oplossingen voor je ontwerp. Iets om met aandacht aan te werken dus. De gedachte dat je het wel al weet is begrijpelijk. Je wil gewoon aan de slag. Zie deze fase dan ook als een fase waarin je al aan de slag bent. Oké, okay, je wil dus meer te weten komen over het probleem en de gebruiker. Hoe doe je dat nou? Onderzoek doen kan op veel verschillende manieren. Je gaat altijd op zoek naar bronnen. Een bron is een startpunt, net als de bron van een rivier een startpunt is. Een bron kan een boek zijn, maar ook een persoon, een expert bijvoorbeeld, die je vragen kan stellen. De persoon voor wie je ontwerpt, de gebruiker, is ook een bron. De gebruiker kan je veel leren over het probleem en de situatie, maar ook over de eigenschappen van de gebruiker zelf. Omdat je als ontwerper voor andere mensen oplossingen bedenkt, is het belangrijk deze mensen goed te begrijpen. Het is belangrijk te weten wat ze voelen. Om de gebruiker te kunnen begrijpen en te weten wat ze voelen, ga je met ze praten. Je wilt met ze meeleven, in hun schoenen staan. Je kan niet in je eigen hoofd blijven en hun problemen oplossen. Een goed voorbeeld hier is hoe het bedrijf Airbnb is opgestart. Het bedrijf verdiende in de beginfase bijna niks en het leek erop dat ze financieel in de problemen kwamen. Airbnb was niet als eerst met het idee van het verhuren van eigen woningen, maar zij waren wel degene die echt hebben onderzocht wat de gebruikers nodig hadden. De oprichters van Airbnb gingen logeren bij de mensen die hun woning op hun site hadden geplaatst. Daar, in de woningen van hun gebruikers, konden de oprichters vragen wat de gebruikers nodig hadden. Pas toen ze in de schoenen van hun gebruikers gingen staan en hun eigen product gebruikten, konden ze hun idee laten groeien tot een succesvol bedrijf. Bij het onderzoek kan je veel leren. Je gaat inzichten en observaties opdoen. Inzicht is het begrijpen hoe dingen in elkaar zitten of werken. Observaties zijn dingen die je hebt gezien, die je opvielen. Deze kennis laat zien wat nodig is voor je ontwerp. Als je weet wat nodig is voor je ontwerp, kan je ideeën bedenken en kun je je ontwerp uitwerken. Ik hoop dat je veel gaat ontdekken. Succes met jouw voorbereiding!